Hey, Joyce, eens, kom eens, Joyce. kom eens, kom eens, kom oh Joyce, eens, kom eens, Joyce, kijk eens, Joyce, oh Joyce, dat smaakt goed Joyce, eens, hey, Joyce, daar zit de en daar is de oude kijk eens, kom eens, kom eens, kom Ho, aan eens, bel. Oh, eens,